Net ook aangehaald, vluchtelingen, emancipatie. Mm -hmm. Hoe ver zitten ze daar uiteindelijk al binnen de cultuursector? Het is, het is niet dat er ergens in een sector daar veel goede punten op vindt, mm. maar het is het is, in is de cultuursector even erg als, als ergens anders? Of? Het is, het is een thema dat, als we het over gender hebben, dat niet zo veel onder de aandacht komt in de cultuursector. We hebben daar nu, Merck zo in oktober 2016 een nummer rondgemaakt en dan ja, blijken er toch heel veel frappante onevenwichten te zijn voor als je echt gaat kijken naar cijfers van um, vrouwelijke directeurs bijvoorbeeld in grotere instituten zijn bijna ja, niet bestaand um, en, en we hebben ook qua, uh, zo anonieme getuigenis verzameld van gewoon vrouwelijke kunstenaars of vrouwelijke medewerkers zeg maar in, in de cultuursector en dat is toch frappant vond ik hoeveel getuigenissen die dan toch over meer of minder verdoken vormen van seksisme getuigen um, dus er is wel degelijk een probleem um, en ik voel ook wel dat de aandacht ervoor aan, aan het stijgen is. Ofzo. Dat er, uh, ja, enfin, er is op dit moment geen cultuurbeleid rond, maar ik heb het gevoel dat ze dat er nu wel over nadenken om, om daar toch dingen rond uh, te gaan voorstellen. Enfin, mm -hmm. We zullen zien. Is um, dus dat aan de ene kant eigenlijk niet jammer om vast te stellen dat in 2017 mm -hmm. nog aandacht moet gevraagd worden? Van hoe komt het dat er hier ja, ja, vrouwen doorstromen mm. naar, naar, naar, naar belangrijke functies? Want mm. in de we gewoon al ja, vrouwelijke regisseurs. Mm. Ja, bijvoorbeeld in, in het volwassentheater zijn zijn ze op één hand uh, te tellen bijvoorbeeld. Mm. Um, het is in de, de theatersector is het dan nog. Um, redelijk gelijk. Enfin, ze studeren veel meer vrouwelijke studenten af dan mannelijke, maar twintig jaar later blijkt die verhouding omgekeerd te zijn als je gaat kijken naar wie... En dat heeft veel te maken, en dat is niet alleen in de cultuursector zo, maar hoe dat bijvoorbeeld het moederschap laag gevalideerd wordt of dat er toch heel weinig mechanismen zijn waardoor dat je en moeder kunt worden. En uh, je ja. carrière kunt verder zetten. Ik denk wat er specifiek is aan de cultuursector is dat zo'n informele sector is met veel avondwerk en, en dat je daar wel voelt van, er zijn zo iets te weinig manieren waarop dat, um, ja, vrouwen een, eenzelfde traject kunnen afleggen, ook, ook zeg maar qua verloning uh, als mannen. Um, en dat je, elk goed begrijpt, dan zou bijvoorbeeld de mogelijkheid om je kinderen um, s'avonds onder de hoede te steken voor een babysitter, mm. vind ik veel, zodat iemand wel, die in de cultuursector mm. werkzaam is, vooral s'avonds uh, bezig is mm. en dan overdag met de, met de kinderen bezig zijn, mm. lijkt me eigenlijk een beetje beter dan ja, het is gewoon een, een, een, een, een ideaal mm. geven. Iemand zei in ons, in ons dossier van. Um Restaurantbonnetjes, dat kan je inbrengen, zeg maar, mm. maar kosten niet. En misschien klopt het wel dat dat raar is dat we daar on een onderscheid uh, tussen maken. Um, en het heeft te maken met in zo, waar zo informele netwerken toch heel belangrijk zijn uh, in een soort laatavondsector. Uh, mm. Gecombineerd met dan het feit dat het, en dat is natuurlijk in elke sector zo, dat, dat het. Um, als het vooral mannelijke clubs zijn, dan, dan is het makkelijker om er als man toe te treden dan, uh, dan als vrouw. En enfin, die hele combinatie, daar moet toch een soort gesprek over ontstaan, denk ik, in, mm -hmm. met, met mannen ook uh, in de eerste plaats. En dan een aantal ja, beleid en, en andere aandacht bij ja. cultuurhuizen zelf. Daar liggen nog wel veel uitdagingen. Mm -hmm. Ook qua beeldvorming, hè, wel, welk welk beeld krijg je soms van vrouwelijke personages in films, uh, ja. in Shakespeare-klassiekers die in een heel andere tijd geschreven zijn, maar die dan redelijk kritiekloos worden overgenomen bij, bij bewerkingen vandaag. En, is enfin, dus toch... Uh, ik heb zelf in Zweden gestudeerd, ben ik Scandinavist uh, van opleiding, en daar, elke discussie die we hadden over theater, kwam uiteindelijk uit bij die uh, bij die hele discussie rond, rond gender en daar is dat gewoon een cultuur die bijna in de genen zit en, en, een, en een inzicht en een reflectie die um, mannen en vrouwen daar heel hard delen en die, dat hebben we hier in Vlaanderen nog duidelijk niet zo. Ja, als het gaat over, uh, bijvoorbeeld in IJsland denk ik, uh, is dat bijna vastgelegd dat mannelijke en vrouwelijke directeurs bij grote instituten zich, zich elkaar moeten afwisselen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat je in, in, uh, in sommige landen gewoon inderdaad minder kans maakt op subsidies als de genderbalans niet goed zit. En dat kan je hier nog niet echt voorstellen. Ja. Uh -huh. Dus dat uiteindelijk een beetje meer pariteit bij ze spreken zou. Zouden... Ja, en een, en een bewustzijn die geïnstalleerd die ge is. moet het dan met quotas of niet, daar is dan altijd veel uh, discussie over. Uh -huh. um, maar er zijn manieren, ook binnen academische middens, want daar heb je ook weinig vrouwelijke professoren of decanen. Er zijn wel manieren om dat zonder quota er ook echt iets anders te doen ontstaan door bepaalde mensen een soort genderverantwoordelijkheid te geven die daarmee hun collega's daarop kunnen aanspreken of gendertoetsen te doen. Dus er is, er is wel veel mogelijk, maar je moet je eerst bewust zijn van het probleem en dan moet een beleid zich daar ook mee achter scharen.